Ben jij zelfstandig ondernemer, zoals een adviseur, coach of trainer en heb jij een iPhone als smartphone? Weet je dat je daar ook heel goed video's mee kunt maken en dat ook nog geen cinnamon van tijd? Hoi, ik ben Noortje Jamaat van Verdienen met Video en ik leer succesvolle coaches, trainers en adviseurs hoe ze met hun eigen iPhone video's maken om zo beter zichtbaar te worden en gemakkelijker klanten te krijgen. Om je vast op weg te helpen heb ik een iPhone Video Startpakket voor je gemaakt. Hierin ontdek je welke vier marketingvideo's iedere online ondernemer nodig heeft om meer klanten en meer omzet te krijgen. Leer je hoe je een script maakt met het handige voorbeeldscript en kom je erachter welke microfoon je het beste gebruikt voor je iPhone Video's. Klik op de link om het startpakket direct te krijgen.